Op zaterdag 10 augustus 2019, om kwart over vijf in de middag, stortte een deel van het dak van het AZ-stadion in Alkmaar in. Vier spanten braken af en het dak viel op de tribune. Er waren op dat moment geen bezoekers in het stadion aanwezig. Niemand is gewond geraakt. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft dit voorval onderzocht. Het AZ-stadion was op dat moment 13 jaar oud. De instorting van een deel van het tribunedak is veroorzaakt doordat bij vier spanten lastverbindingen bezweken. Deze verbindingen waren niet goed aan de norm getoetst en minder sterk uitgevoerd dan vooraf berekend. Zo waren de lassen dunner dan het ontwerp voorschreef. En was er sprake van lasfouten. In een van die verbindingen ontstond al kort na de bouw een scheur in een las. In de loop der jaren nam de scheurvorming toe. En ook ontstond er zware roestvorming. Daardoor verzwakte de lasverbinding steeds verder. In de jaren dat het stadion werd gebruikt is de staalconstructie niet grondig geïnspecteerd. Daardoor werden de gebreken niet opgemerkt. Het dak bezweek uiteindelijk bij een belasting die veel lager was dan waartegen de constructie bestand moest zijn. De instorting van het dak van het AZ-stadion staat niet op zichzelf. Al eerder heeft de onderzoeksraad ernstige incidenten in de bouw onderzocht, zoals in 2017 bij deze parkeergarage in Eindhoven. Deze storten al tijdens de bouw in. Maar ook in de gebruiksfase gaat het mis. In twintig jaar zijn in Nederland minstens zestig keer ernstige constructieve gebreken aan het licht gekomen bij gebouwen in gebruik. Het gaat hierbij regelmatig om grote publieksgerichte gebouwen. Niet alleen bij stadions zijn constructieve problemen ontstaan. Meerdere parkeergarages zijn ingestort. Gevelbekleding is losgekomen van hoogbouw. Balkons en galerijen van flats zijn ingestort. Platte daken van winkels begaven het onder invloed van regen en sneeuw. De eigenaren van deze gebouwen zijn weliswaar verantwoordelijk voor de constructieve veiligheid, maar hoe ze die moeten bewaken is niet uitgewerkt. Daarom beveelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid aan om eigenaren van grote, publiek toegankelijke gebouwen wettelijk te verplichten regelmatig onderzoek te doen naar de constructieve veiligheid van hun gebouw. Die gebouwen moeten met enige regelmaat worden geïnspecteerd op gebreken die de publieksveiligheid bedreigen. De overheid moet erop toezien dat deze controles ook daadwerkelijk plaatsvinden. Daarnaast moeten voorvallen rond constructieve veiligheid worden geregistreerd en geanalyseerd, zodat van gesignaleerde gebreken daadwerkelijk wordt geleerd.